Elke zichzelf respecterende bioloog, als je diegene zou vragen, waar komt al het leven op aarde vandaan, waar komen al die soorten vandaan, dan zullen die biologen een variant noemen van de evolutietheorie door natuurlijke selectie van Charles Darwin. En niet alleen biologen trouwens, ook economen, programmeurs, wiskundigen, natuurkundigen. Allemaal hebben zij, op de een of andere manier kunnen zij informatie halen, uit de evolutietheorie zoals Darwin die heeft opgesteld. Het is zo invloedrijk dat biologen soms wel eens zeggen niks in de biologie kan logisch gevonden worden behalve als je het in context bekijkt van evolutie. Maar we hebben natuurlijk biologie hebben al langer bedreven dan dat deze evolutietheorie bestaat. En al sinds de mens, de eerste mens zich begon te vervelen, hebben de mensen al wel eens nagedacht over waar komen wij vandaan? Waar komt die plant vandaan? Waar komt die eekhoorn vandaan? Vandaag ga ik met jullie meerdere theorieën behandelen, meerdere zienswijzen die we in de geschiedenis hebben gehad over waar het leven, hoe het leven ontstaan is en hoe we uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de evolutietheorie. Van Charles Darwin. Voor een groot deel in de geschiedenis zijn we uitgegaan van het creationisme of het fixisme. Dat is het idee dat alle soorten die er nu zijn op aarde, die zijn er al vanaf het moment dat de aarde is ontstaan. In dezelfde vorm als dat ze nu zijn. Deze soorten die zijn niet over de tijd veranderd, ze kunnen niet zomaar verdwijnen en ze kunnen ook niet zomaar nieuw ontstaan. Dit wordt vaak ingegeven vanuit religie. Denk bijvoorbeeld aan uit Christendom. Het Bijbelse scheppingsverhaal beschrijft hoe soorten, hoe dieren, mensen, planten, zoals ze nu zijn, al gemaakt werden. Als biologen kunnen wij niet uitgaan van dit creationisme. Onder andere omdat er voor ons heel veel bewijs is dat... Het idee tegenspreekt dat alle soorten zijn ontstaan zoals ze nu zijn. Het werd al vrij vroeg bedacht. Nou, er zijn over de tijd heen een heleboel wetenschappers geweest, een heleboel mensen die dit idee hebben uitgedaagd. Maar de eerste persoon over wie ik het wil hebben die dit idee heeft uitgedaagd is de heer Cuvier. Georges Cuvier. Dat is een Fransman. En die Fransman die heeft de theorie ontwikkeld van het katastrofisme. Deze Fransman die heeft een heleboel paleontologisch onderzoek gedaan en geologisch onderzoek. Hij was echt een rijke stinkert en in die tijd konden alleen rijke stinkers die goed onderzoek doen want die hadden als enige tijd en geld om onderzoek te doen. En die zag een heleboel fossielen liggen. Hij had een hele grote verzameling van fossielen ook. kwamen mensen van over de hele wereld, kwamen ze naar zijn grote landhuis, om al zijn fossielen te bekijken. En de heer Cuvier, die zag ook dat er een heleboel fossielen waren, die hij niet kon plaatsen, die, waarvan hij niet kon duiden bij welke organismen die nou hoorden, bij welke soorten die nu nog leven. Dus... Wat hij dacht was, er moesten ooit andere soorten zijn geweest. Dat moet ooit het geval zijn geweest. En hoe zou dat nou veranderd kunnen zijn? Hoe zouden die soorten nou verdwenen kunnen zijn? Dat moet wel zoiets zijn als een grote zondvloed. Denk bijvoorbeeld ook aan het bijbelse verhaal van Noah, waar hij ongetwijfeld door is geïnspireerd. Cuvier en het catastrofisme gaan ervan uit... Dat er wel degelijk andere soorten zijn geweest. Maar die zijn allemaal tegelijkertijd verdwenen in een wereldramp. Een catastrofe. En na zo'n wereldramp ontstonden er nieuwe soorten. En natuurlijk, hier zat een schepping van God achter. God heeft één keer in de zoveel tijd maakt een gigantische Katastrof een gigantische wereldramp waardoor al organismen uitsterven en er komen nieuwe soorten op. Dit zou kunnen zijn dat dat meerdere keren is gebeurd over de geschiedenis heen. Of maar één keer. Maar dit verklaarde voor Georges Cuvier waarom al deze fossielen die hij had gevonden in de grond zaten. En waarom er toch organismen konden zijn die nu niet meer leven. Echter, niet iedereen die kon het daarmee vinden. En op zekere moment was er een persoon, wederom een Fransman, en die heette Jean-Baptiste Lamarck. En Jean-Baptiste Lamarck was een wetenschapper. En die keek naar dieren, die keek naar organismen, die, had ook, die keek ook naar fossielen en die zag... Fossielen die lijken toch wel best wel veel op de soorten die we nu hebben. Jean-Baptiste Lamarck die zei dus, het zou kunnen dat soorten toch niet zo zijn geschapen als dat ze nu zijn. Die vond het niet, die zag niet zoveel heil in het idee dat er telkens een wereldramp was die al die soorten liet uitsterven. Soorten kunnen wel veranderen. En hoe kon dat volgens Lamarck? Dat komt volgens Lamarck omdat alle organismen een soort levenskracht bezaten. Een levenskracht die ervoor zorgde dat steeds meer, dat zo'n organisme steeds beter en beter in zijn omgeving kon zitten. Het lijkt al een beetje op die aanpassingen waar we over hebben geleerd, maar Lamarck dacht: tijdens het leven van organismen kan dat steeds beter gaan. En al die dingen die ze tijdens het leven hebben gedaan, al die verbeteringen die ze hebben gemaakt tijdens het leven, die kunnen worden overgeërfd. En daar was dan onze goede vriend Charles Darwin het niet helemaal mee eens. Charles Darwin was ook geoloog, en ook paleontoloog en bioloog. En natuurlijk ook een rijk stinkerd. En Charles Darwin, die heeft een lange reis gemaakt, een reis die zijn leven heeft getekend. Een reis op een schip, genaamd de Beagle, en met de Beagle reisde hij de hele wereld over. En over de hele wereld verzamelde hij stenen, hij verzamelde fossielen, hij verzamelde organismen, hij verzamelde dieren die hij kon opzetten, planten die hij kon opzetten, en... Hij zag zoveel verschillende dingen in de wereld, dat ook hij vond, hey, deze organismen, deze dieren, deze planten, ze moeten toch op de een of andere manier aan elkaar gerelateerd zijn, aan elkaar gekoppeld zijn. Hetzelfde als Lamarck, dacht hij. Maar, hoe die verandering plaatsvond, dat vond Darwin er vond wat anders van. Darwin was wel die vond het wel moeilijk om met zijn theorieën naar buiten te komen. Hij was ook een beetje, hij, hij was sociaal niet altijd even handig. Uh, hij was vrij bang en hij had ook reden om bang te zijn. Heel veel mensen gingen nog steeds uit van het religieuze scheppingsverhaal en gingen vooral ook uit van de mens als kroon op de schepping van God. De mens is door het organisme dat in uh, dat in het beeld van God geschapen is. De mens staat boven alle andere organismen, omdat het in Gods eigen beeld geschapen is. En Darwin, die dacht, mmm, eh, misschien niet. Het heeft, nadat hij terugkwam van, van zijn reis met de Pugel, waarop hij al heel veel ideeën ontwikkelde van zijn eigen evolutietheorie. Is het 20 jaar geduurd voordat hij genoeg bewijs had verzameld voor zichzelf genoeg moed had opgebouwd ook om uiteindelijk zijn boek On the Origin of Species te publiceren waarin hij in gigantisch groot detail uitlegt met talloze en talloze voorbeelden hoe evolutie door natuurlijke selectie werkt. Ik heb een deel ervan proberen te lezen. Het is echt een heleboel informatie en een heleboel voorbeelden. Wees blij dat biologen zoals ik jullie gewoon over evolutie door natuurlijke selectie vertellen. En dat je niet door het hele werk van daarin heen hoeft. Aan de andere kant, hij schrijft wel leuk. Dus mocht je het willen, kan ik het aanraden voor ergens later. Nou, wat waren nou die grote verschillen tussen het Lamarckisme, die ideeën van Lamarck, en het Darwinisme, de ideeën van Darwin? Allebei geloofden deze personen dat soorten veranderden over lange tijd. En ook geloofden ze dat soorten of organismen kenmerken erven van hun ouders. Waar het verschil zat, is hoe die kenmerken verkregen werden en vooral hoe nuttige kenmerken verkregen werden. Lamarck had het dus over die levenskracht. Die zei dus, organismen die verkrijgen nuttige kenmerken tijdens het leven vanwege die levenskracht om beter te overleven, beter te kunnen voortplanten. En uiteindelijk worden ze daardoor beter aangepast aan de omgeving. Als voorbeeld zou je kunnen zien deze giraffen die er staan. De vroegere giraf, zo stelde Lamarck, die had een korte nek. Een nek die vergelijkbaar was met paarden. Maar de bomen in Afrika waar de giraf leefde, die werden hoger en hoger. En de giraffen moesten hun nek steeds verder en verder uitrekken. En door hun levenskracht konden zij ook hun nek steeds verder en verder uitrekken. En uiteindelijk waren er enorm Ah, de giraffen met lange nekken. Darwin zei nee, dit hele idee van dat levenskracht, dat is nergens op gebaseerd. Die zag, aan de, die zag echter wel dat er op basis van willekeurige aspecten, wel variatie was in soorten. Dus die zag dat... Hè, al die verschillende individuen binnen een soort, die waren allemaal net wat anders. En die dacht, nou dat heeft, dat heeft waarschijnlijk is dat gewoon iets wat willekeurig is. Dat ontstaat willekeurige variatie. En uiteindelijk nuttige kwaliteiten, die zijn dus ook willekeurig ontstaan. Dat is niet gericht geweest. Dieren hebben niet gekozen om beter te worden sommige dieren waren nou eenmaal beter en de dieren die niet goed genoeg waren of die slechter waren of wat we nu zeggen die een lagere fitness hebben fitness als in minder passend in hun omgeving die sterven uit en die sterven en daardoor over langere tijd heb je ook weer die lange, nee, die langnekkige giraffen of Elk ander organisme dat je je kan bedenken. On the Origin of Species en Sequel, The Descent of Man, zijn uitgebracht in de 19e eeuw. Met andere woorden, in een hele tijd terug heeft Darwin al zijn evolutietheorie uitgelegd. En het is niet alsof in de tussentijd de wetenschap heeft stilgestaan op uh, dit gebied van evolutie. Integendeel. Er zijn gigantisch veel nieuwe ontdekkingen gedaan. En het bijzondere is dat al die ontdekkingen die theorie van Darwin blijken te ondersteunen. Tegenwoordig hebben we het over de theorie niet van het Darwinisme, maar van het neo-Darwinisme. Dat is namelijk, we gebruiken nu al die nieuwe kennis die we hebben vergaard, om die Darwinistische theorie te ondersteunen. Kracht bij te zetten en te verduidelijken. En dat begon eigenlijk al tijdens het leven van Charles Darwin. Iemand die tegelijkertijd met Charles Darwin leefde was een Oostenrijkse monnik genaamd Gregor Mendel. Gregor Mendel die kweekte erten. En door het kweken van erten kreeg hij enorm veel inzicht in hoe eigenschappen over konden erven van ouder op kind. Precies zoals Darwin ook dacht dat het zou moeten gaan. Darwin had die vondsten van Mendel best kunnen gebruiken, om naast al, die, al dat andere bewijs dat hij al had verzameld, om nog meer zijn evolutietheorie kracht bij te zetten. Echter, Gregor Mendel was, in tegenstelling tot de eerdere wetenschappers die we hebben genoemd, was niet zo rijk. En heeft, met dat gebrekkige beetje geld dat hij had, heeft hij nooit zijn theorie ver weg buitenshuis kunnen publiceren. Het was pas na zijn dood dat wij in de biologiewereld echt op grote schaal achter zijn ideeën zijn gekomen en hij de eer kreeg die hij verdiende. Vele jaren later, dan hebben we het over de 20ste eeuw, medio 20ste eeuw, jaren 40, 50, waren er andere wetenschappers, onder andere Rosalind Franklin, um, James Watson en Francis Crick, Francis Crick, die gezamenlijk de structuur van datgene wat wordt overgeërfd heeft kunnen bepalen. DNA. En DNA heeft allerlei eigenschappen. Het overerven via DNA heeft allerlei eigenschappen. En al die eigenschappen die blijken volledig te kloppen met die theorie die Darwin al meer dan 50 jaar daarvoor had bedacht. Dat blijkt gewoon dat alles wat hij had bedacht, dat dat gewoon in de natuur zo voortkomt. Dat is bizar om je te bedenken hoe ver Darwin in feite zijn tijd vooruit was. Echter, in de afgelopen 20, 30 jaar is er toch nog iets veranderd. En toch iets wat een klein beetje tegen Darwin's theorie spreekt. En dat is wat we noemen epigenetica gaat specifiek over DNA. De studie van DNA dat noemen we genetica. En epigenetica gaat over dat DNA. En wat blijkt nou? Dat DNA... Dat geeft bepaalde kenmerken. Als je bepaald DNA hebt, dan zie je er anders uit. Bijvoorbeeld, mijn DNA zegt dat ik blauwe ogen heb. Terwijl iemand anders DNA kan zeggen dat hij bruine ogen heeft. Maar tijdens je leven... Kan niet het DNA zomaar veranderen, maar de manier waarop de DNA leidt tot die eigenschappen. Dat is misschien wat ingewikkeld, probeer toch mee te komen. Dat noemen we het aan- en uitzetten van stukjes DNA. Sommige stukjes DNA die kunnen wel werken of niet werken. En dat uit- of aanstaan van die stukjes DNA, dat blijkt ook erfelijk te zijn. En dat uit- of aanstaande dat kan worden beïnvloed door dingen die tijdens je leven gebeuren. Met andere woorden, er is toch, blijkt, een heel klein stukje van die theorieën van Lamarck, blijkt toch te kloppen. Dus zo zie je maar, het kan altijd nuttig zijn om toch in de geschiedenis te blijven kijken, in de geschiedenis van de wetenschap. Omdat daar, wie weet, toch wel een heleboel ideeën zijn die ze plaats hebben in de huidige wereld. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd. En ik wens jullie heel veel succes.